Yes, deel 2 van onze herhalingslessen over de laatste helft van hoofdstuk 3 ordening. Het ordenen van dieren, dit gaat eigenlijk over twee paragrafen, het ordenen van dieren. In de eerste paragraaf gaan we voornamelijk kijken, dat is 3.5, over naar hoe dieren, ja, op, welk, op basis van welke kenmerken dieren nou worden geordend... En in paragraaf 3.6 gaan we naar al die specifieke diergroepen kijken. Om ervoor te zorgen dat jullie ook weten hoe jullie goed deze verschillende groepen dieren kunnen herkennen. Nou, Jullie weten inmiddels wel hoe je een dierencel kan herkennen natuurlijk. Ten opzichte van andere cellen, van andere rijke bacteriën, schimmels en planten. Uh, dieren hebben namelijk... Wel een celkern, maar geen cel, want geen grote centrale vacuole en geen bladgroenkomst natuurlijk. Hoe ordenen wij nou dieren? Dan gaan wij kijken naar verschillende kenmerken. We verdelen dieren over het algemeen in acht groepen. In tegenstelling, het is wat lastiger dan vorige keer, toen hadden we het over drie groepen bij planten. En om ze in die acht groepen te verdelen, kijken we naar vijf kenmerken. En naar die vijf kenmerken moet je in volgorde kijken. Straks ga ik jullie vertellen waarom het nou zo belangrijk is om in volgorde te kijken naar die uh, verschillende kenmerken. En voor nu ga ik heel kort even door die kenmerken heen. En vervolgens leg ik elk kenmerk specifiek uit. Allereerst gaan we kijken naar... Hoeveel cellen je hebt per organisme. Oftewel, is je dier eencellig of meercellig? Vervolgens, als je dier meercellig blijkt te zijn, dan ga je kijken of er specifiek organen in zitten. Als er geen organen in zitten, dan weet je al bij welke groep het hoort. Als er wel organen zijn, dan moet je vervolgens kijken naar de symmetrie van het dier. Is het dier symmetrisch? Wat symmetrie precies inhoudt, dat hebben jullie als het goed is al een beetje met wiskunde behandeld. Maar ik zal het nog een keertje herhalen voor hoe dat in de biologie werkt. Als je dier tweezijdig of meervoudig symmetrisch is, dan moet je gaan kijken naar de oermond. Nou, wat dat precies is, maak je geen zorgen, leg ik zo meteen uit. En... Of je nou wel of geen oormond hebt, je moet sowieso ook nog kijken naar het skelet van het dier. Dus dat is een beetje een, uh, een terugblik naar het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 2, over stevigheid. Ik ga ervan uit dat jullie snappen wat het verschil is tussen eencellig en meercellig. Uh, over organen kan ik heel kort zijn. Een orgaan, dat hebben jullie alles geleerd, is een groep van cellen van verschillende typen die er dus verschillend uitzien die samen één functie vormen, die samen één functie voorbrengen. Zoals bijvoorbeeld een maag, of een dunne darm, of een long. Um, maar waar ik echt even dieper op in wil gaan is symmetrie. Dat hebben jullie misschien al gehad met wiskunde, maar ik wil het toch nog even herhalen, ook zeker in context van de biologie. Allereerst wil ik kijken naar tweezijdige symmetrie. Dat noemen we ook wel in de biologie bilaterale symmetrie. Dit is de symmetrie die we bij de meeste bekende dieren wel kennen. Wij zelf, als je ons door de midden deelt, kun je zien dat onze linker- en rechterhelft ongeveer gelijk zijn. Maar kijk ook naar honden, kijk naar vissen, kijk naar insecten. Dus in allemaal kun je daar een lijn door het midden trekken, bij ons bijvoorbeeld zo. En dan is de linkerkant ongeveer hetzelfde als de rechterkant. Onthoud ongeveer, het hoeft niet precies zo te zijn. Echter zijn er ook dieren, je ziet misschien al hier meteen een zeester in, er zijn dieren waarbij je niet maar één zo'n lijn kan trekken, maar waarbij je meerdere van die lijnen kunt trekken. Dat noemen wij meervoudig symmetrisch. Dus denk maar, als je één zo'n lijn pakt, bijvoorbeeld hè, deze lijn, dan is deze kant, van die deze kant van de lijn is hetzelfde als deze kant van de lijn. En dat geldt voor elke andere lijn die je trekt. Nou, hebben we niet alleen maar tweezijdig symmetrische dieren, of meervoudig symmetrische dieren, maar we hebben ook nog radiaal symmetrische dieren. Bij radiaal symmetrische dieren dan kijk je niet alleen maar naar hè, zijn er een paar van die snijvlakken, een paar van die spiegelvlakken, waarbij je aan twee kanten hetzelfde hebt, maar zijn er misschien niet gewoon heel erg veel. Als je kijkt naar dit figuur dat ik hier heb getekend, dan zie je dat je in theorie misschien wel 30 van die lijnen kan trekken. En telkens als je zo'n lijn trekt, zul je zien dat aan alle beide kanten de dieren het figuur er hetzelfde uitziet. Je kunt het ook anders zien, namelijk dat als je dit figuur draait, hoe ver je het ook draait, het blijft altijd ongeveer er hetzelfde uitzien. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een vierkant, waarbij als je een vierkant hebt, ik zal hem even hier tekenen, een los vierkant, dat is natuurlijk prachtig met zo'n muis. En je draait het een klein beetje. Dan ziet het er nu anders uit. De onderkant is nu niet meer vlak. Om het maar even zo te zeggen. En dan als laatste zijn er ook nog dieren. En die zijn helemaal niet symmetrisch. Dat noemen we asymmetrisch. Wat belangrijk is om je te beseffen bij symmetrie, is dat symmetrie dus niet perfect hoeft te zijn. Hier zie je verschillende dieren die allemaal verschillend symmetrisch zijn. Uh, ik begin even hier linksonder. Dit is een spons. En die spons is duidelijk asymmetrisch. Je kunt op geen enkel punt kun je ergens een snijvlak maken, waardoor het eruit ziet alsof... Die in twee gelijke helften die spons kan verdelen. Um, als je dan kijkt naar die kwal. Als je die kwal van boven bekijkt. Of van onder, dat kan ook. Dan zie je dat hij radiaal symmetrisch is. Hij is eigenlijk, he, van boven is hij bijna cirkelvormig. En zo'n kwal heeft zoveel van die tentakels. Dat het eigenlijk niet uitmaakt hoe je die kwal ook draait als je hem van boven ziet, hij blijft er hetzelfde uitzien. Hier deze krap, die noemen wij toch tweezijdig symmetrisch. Lijkt misschien niet, hè? lijkt misschien asymmetrisch, omdat je ziet hier heb je een hele grote schaar en hier heb je een heel kleine schaar, maar toch noemen wij dit symmetrisch. Hier zou dan het symmetrievlak ongeveer zijn. Het is omdat zelfs als één schaar heel veel groter is dan de ander, dan zijn het nog steeds allebei scharen. En dus allebei hoort het nog bij hetzelfde iets, zou je het kunnen zeggen. Als laatste heb je hier een zeester, die is een beetje gesneuveld onder de video... Maar daar kan ik meerdere van die symmetrievlakken doorheen zetten. En dat blijkt allemaal symmetrisch. Dus die zeester is meervoudig symmetrisch. Dan die oermond. Oermond is een interessant iets. Dan moeten we eventjes kijken naar... Een naar de embryonale ontwikkeling dus hoe een baby voordat hij geboren is zich ontwikkelt en dat kan zijn hè? hoe een baby zich ontwikkelt dat kan zijn in een ei of in een baarmoeder zoals bij zoogdieren dat maakt niet zoveel uit als je kijkt hier naar A A is een heel erg jong embryo en een heel erg jong embryo is ongeveer een bolletje nog. En een van de eerste dingen die in de buik van de moeder of in een ei gebeurt. Is dat er een, kleine, een klein kuiltje in ontstaat. In dat bolletje. En dat kuiltje, dat noemen wij de oermond. Even kijken of ik dit zonder muis... Zo kan spellen, oermond, jeetje, dat gaat echt, nou ja, het eh, idee is duidelijk, oermond. Die oermond die wordt gedurende de tijd, dat gaatje, wordt steeds dieper en dieper en uiteindelijk komt dat aan de andere kant, komt dat eruit. En dan heb je een buis. Heel veel dieren zijn eigenlijk gewoon een buis. En dan is de vraag die wij stellen, is of die oermond, die buis, welke kant daarvan het voedsel ingaat. Dus welke kant de mond wordt. En welke kant het voedsel uitgaat. Dus welke de kont wordt, of de anus. Vroeger waren er alleen maar dieren waarbij die oermond, die zat eerst hier, hè, zich uiteindelijk ontwikkeld tot mond. En dat gat waar het uiteindelijk uitkwam, dat was de anus. Echter ergens tijdens de evolutie van bepaalde groepen dieren, zoals... Uh, gewervelde, waaronder wij is dat omgedraaid en is die oermond dat gaatje waar dat is begonnen dat is uiteindelijk de anus geworden en waar dat gaatje uiteindelijk uitkomt dat is de mond, de voorkant en hetgene waarmee wordt gegeten en op die manier kun je daar verschillen in zien als laatste Gaan we nog eventjes op skeletten focussen, maar dat weten jullie misschien nog van vorig hoofdstuk. Je hebt drie manieren om dat te onderscheiden, skeletten. Je hebt dieren die geen skelet hebben, wormen bijvoorbeeld. Dan heb je dieren die wel een skelet hebben, zoals uh, alle andere dieren natuurlijk. En dat skelet dat kan van buiten zitten of van binnen. Van buiten, dat noemen we dan een exoskelet. En het exoskelet, daar, kan, daar kunnen verschillende dingen in verwerkt zijn om het hard te maken. Je weet bij, bij ons en bij gewervelden, er zat daar kalk in die botten. En dat kalk dat kan ook aan, in het exoskelet verwerkt zijn. Bijvoorbeeld bij schelpen. Schelpen bestaan voor een groot deel uit kalk. En ook bij het exoskelet van stekelhuidigen gaan we later nog op in wat dat precies zijn. Daar zit kalk in verwerkt. Bij echter bij potigen, daar gaan we ook nog later op in, zoals insecten, zit er vooral heel veel chitine in. Chitine is een stofje dat het ook heel hard maakt en lijkt een beetje op cellulose wat je bij planten vindt. Dan kijken we nog even van binnen, daar heb je een inwenderskelet en dat vind je vooral, niet alleen maar, maar vooral bij gewervelden. En gewervelden, dat zijn vissen, dat zijn zoogdieren, euh, hè, amfibieën, reptielen, vogels. En daar heb je dus een skelet dat volledig van binnen zit. En je dus niet van buiten een pantser hebt. Maar juist van binnen heel erg goed verstevigd bent. En op basis van al die kenmerken kun je uiteindelijk in acht diergroepen al die dieren verdelen. En dat probeer ik te laten zien in deze stamboom. En in deze stamboom... Daar wil ik toch even goed bij stilstaan hoe dat nou werkt. Uh, ik ga er even een ander kleurtje voor pakken. Blauw, mooi. En dan kijken we even hier zo. Hier zo, bij dit punt, zou je kunnen zeggen, dit was het eerste dier wat er was. En dat eerste dier, dat was waarschijnlijk was het eenzellig. En dat eerste dier daar is ergens in de geschiedenis. Als je even kijkt hè. Als je van links naar rechts gaat. Dan ga je eigenlijk met de tijd mee. Ik ga voor de volgende video ga ik even een muis pakken jongens. Geen zorgen. Uh, hè, dus dit is heel erg vroeger in de geschiedenis. Dat eerste dier. Eencellig. En op een zeker moment... Is een deel van die dieren is meercellig geworden. Dus je kijkt eerst hoeveel cellen. Nou, hier heb je dus eencellig, hier heb je eencellig en hier heb je meercellig. Bij die meercellige dieren. Hè, dat is een tijdje lang zijn er gewoon allemaal gelijksoortige eencellige dieren geweest. Maar sommige van die dieren, die zijn organen gaan ontwikkelen. Terwijl andere dieren, die hadden nog steeds geen organen. De dieren die geen organen hadden, daar zijn uiteindelijk alle sponsdieren of sponsen vanaf gekomen. Wat er precies zijn, gaan we volgende les ons mee bezighouden. En de dieren die wel organen hadden, die zijn ook weer onder te verdelen in allerlei verschillende type dieren. Nou, dan gaan we even kijken naar symmetrie. Deze dieren hebben symmetrie ontwikkeld, maar op verschillende, manier. op verschillende manieren. Allereerst is er een groep geweest die radiale symmetrie heeft ontwikkeld. Dus hè, je weet nog, dat zijn van die cirkeltjes, als je er rond draait bleef het hetzelfde. Dat zijn holte dieren, zoals kwallen en zeeanomonen. Aan de andere kant zijn er ook dieren ontstaan die radiaal of meerzijdig, die, of nee, niet, juist niet radiaal, die meerzijdig of tweezijdig symmetrisch zijn. Onder die dieren, daar ontwikkelde zich voor het eerst die oermond. En die oermond was dus een mond... In de eerste ontwikkelden zich in de eerste instantie tot mond. En bij veel dieren is dat nog steeds zo. Maar bij sommige dieren, zoals gewervelde en stekelhuidige, ontwikkelden die zich uiteindelijk tot de anus. En dan als laatste kijk je naar het skelet. Nou, bij de dieren waarbij de oermond een mond werd... Heb je dieren die geen skelet hebben. En dat zijn wormen. Wormen kun je in drie verschillende groepen verdelen. Wederom, gaan we later op het terugkomen. Dan heb je nog weekdieren. En bij weekdieren moet ik straks nog even iets speciaals zeggen. Maar over het algemeen zeggen wij weekdieren die hadden een exoskelet en die hebben een exoskelet van kalk. Schelpen, hè? of uh, bijvoorbeeld huisjes van een slak bestaan ook voor een groot deel uit kalk. En dan als laatste heb je nog een groep dieren die dat skelet, waarbij dat exoskelet zich heeft ontwikkeld, niet met kalk, maar met chitine. En dat zijn de geleedpotigen. Aan de andere kant bij de dieren waarbij de oermond zich tot heeft ontwikkeld. Kunnen we ook kijken naar het skelet. Ook daar zijn dieren die een uitwendig skelet hebben ontwikkeld. Dat zijn stekelhuidige, zoals zeesterren en zeeegels. En die hebben een exoskelet ontwikkeld, net zoals, met week, net zoals bij weekdieren, met kalk. En dan als laatste heb je gewervelde en gewervelde die hebben een skelet dat inwendig is. Dat noem je ook wel een endoskelet. Dat was het einde van deze presentatie. Ik, uh, dit was deel 2. Hierna gaan we nog door naar deel 3. Ik hoop dat het duidelijk was. Als het niet duidelijk is, stuur me een e-mailtje. Of laat eventueel een reactie achter op YouTube. Ik geloof dat het ook kan. En dan zal ik die vraag zo snel mogelijk beantwoorden. Heel veel succes!